Hallo, deze module gaat over opslaan van informatie. En ik was eigenlijk nieuwsgierig, hoe zit dat eigenlijk in ons brein? Hoe slaan wij die informatie nu op? En hoe komt het toch dat wij door al die informatie over kill zo moe zijn? En, en waar ligt dat aan? En hoe komt het dat wij zo snel zijn afgeleid als wij een telefoon naast ons hebben liggen? Nou, al die antwoorden vind je terug als je kijkt naar je brein. Theo Companol heeft daar een prachtig boek over geschreven. Ontketen je brein is een echte aanrader. Nou, hier zie je links staan het uh, tekeningetje en dan zie je het eigenlijk snel uitgelegd. Je hebt je oudste brein, je reflexbrein. Hè, dat hadden we hard nodig, is heel reactief, uh, uh, reageert op prikkels en uh, het is een, uh, een snel brein. Het reflectieve brein is een traag brein. Uh, het is eigenlijk ons bewust denken, onbewust uh, betekent eigenlijk dat we daar logisch mee kunnen nadenken, creatief mee kunnen nadenken, maar ook analytisch uh, kunnen redeneren. Het is eigenlijk een, uh, hoort echt bij de mens. Uh, dan hebben we het archiverende brein en dat is heel hard nodig om informatie te structureren en op te slaan. Nou rechts zie je eigenlijk de twee breinen naast elkaar uh, staan en dan zie je eigenlijk meteen even het verschil. Dat reflexbrein hadden wij vroeger heel hard nodig in de oertijd en wij moesten toen snel op uh, gevaren kunnen reageren. En uh, omdat wij, uh, het onbewust is, kost het ook niet heel veel energie. En dat hadden we ook hard nodig, want het was een gevaarlijke tijd. En, uh, uh, als dat heel veel energie zou kosten, waarbij, uh, hadden we het waarschijnlijk niet overleefd. Uh, dat is eigenlijk het zintuigelijke brein. Dus alle prikkels van onze zintuigen komen daar binnen. En dat merk je bijvoorbeeld als je hand bij een warmtebron, bij een kaars houdt. Dan trek je dat automatisch terug. En dat gebeurt door ons reflexbrein. Uh, heeft dus weinig energie nodig. Nou, daarentegen hebben we ons reflectieve brein. En dat gebruiken we bij allerlei bewuste processen. Dus als wij op school zitten en de leerkracht vaagt iets van de leerling, doe je dat allemaal met je bewuste brein. Dat heeft tijd nodig en uh, belangrijk is om te realiseren dat we met het bewuste brein maar één ding tegelijk kunnen doen. Nou, dus dat is ook meteen het probleem uh, als je uh, bezig bent met huiswerk of als je als uh, leerkracht bezig bent met een project of echt moet nadenken en je hebt de telefoon naast je liggen, uh, eerst zijn we bezig met ons reflectieve brein en dan horen we dat pingetje, dat is ons reflexbrein die meteen poets eigenlijk je aandacht naar je telefoon toe trekt en uh, dan ben je ook de aandacht uh, voor jouw probleem, uh, voor de leraar in de klas, ben je dan ook kwijt. He, je gaat eventjes, word je afgeleid en dan kost het ook weer energie om weer terug te gaan naar je reflectieve brein. Dus daarom, als je telkens eigenlijk van taak wisselt, dan kost dat heel veel energie. Um, kan ik daar nog iets meer over zeggen? Uh, nou, wat ik nog even wil terughalen is het archiverende brein. Dat is heel belangrijk, want uh, het archiverende brein staat pas aan als de andere twee uitstaan. Dus, uh, als je een pauze houdt, ga lekker even naar buiten, je wandelt een stukje, is uh, heel belangrijk om even alle informatie die je in die ochtend tot je hebt genomen kunt verwerken, maar ook je slaap is hier heel wezenlijk in. Dus je hebt 7 tot 8 uur slaap nodig om je archiverende brein de kans te geven om alle informatie te verwerken. Dus als leerlingen, vooral de jonge pubers, laat in een bed nog met de telefoon bezig zijn, en laat te weinig slaap hebben, zie je ook in de ochtend dat ze eigenlijk geen barst waard zijn. Maar wij hebben er zelf ook last van. En je hebt je slaap nodig om alle informatie te verwerken. Uh, we gaan nu verder met de volgende paragraaf. Heel veel plezier en succes met deze module.